In deze video behandelen we vraag 13 uit het examen van 2019, het eerste tijdvak. Deze opdracht valt binnen het domein meten en meetkunde. In de informatie voor de opdracht wordt verteld dat iemand van drie even grote bordgeodriehoeken een piramide heeft gemaakt. Elke geodriehoek heeft de vorm van een gelijkbenige, rechthoekige driehoek. En gegeven is dat de zijde AB even lang is als zijde BC en AC, namelijk 58 centimeter. De opdracht is om de lengte van zijde AT uit te rekenen. Oké, okay, een zijde uitrekenen in een driehoek met een rechte hoek. Dan moet ik gelijk denken aan de stelling van Pythagoras. Dus op het eerste gezicht lijkt het niet zo'n heel moeilijke vraag. Maar dan kom je erachter dat je maar van één van de zijdes de afmeting hebt gekregen. En dan kan de stelling van Pythagoras weer niet, toch? Want dan zouden twee zijdes een afmeting gegeven moeten hebben. Misschien kan het toch wel. Maar het is wel fijn om eerst een iets duidelijker overzicht te krijgen van de situatie. Laten we een schets maken van driehoek ABT en daar alles inzetten wat we al weten. Dus dat hoek T een rechte hoek is en dat zijde b 58 centimeter is. Verder stond er in de opdracht nog iets belangrijks. Elke geodriehoek heeft de vorm van een gelijkbenige rechthoekige driehoek. Als een driehoek gelijkbenig is, betekent dat dat er twee zijdes precies even lang zijn. In dit geval lijken me dat zijde AT en BT. Als de twee zijden even groot zijn, dan kan ik toch de stelling van Pythagoras doen. Eerst maar even de tabel invullen, dan is het iets duidelijker. Zijde en kwadraat, at onbekend, pt onbekend, maar ab is 58. Het kwadraat van 58 is 3364. We moeten dus twee kwadraten vinden die samen 3364 zijn. Maar als de zijdes gelijk zijn, dan moeten die twee kwadraten ook hetzelfde zijn. We kunnen dus de helft van 3364 nemen als het kwadraat van AT en ook van BT. Dat is dus 1682. De lengte van zijde AT is dus gelijk aan de wortel van 1682. Dat is ongeveer 41. Zijde AT is dus 41 centimeter. Deze vraag is vier punten waard. De eerste twee punten verdien je door het schema van de stelling van Pythagoras te maken en zo ver mogelijk in te vullen. Het derde punt is te verdienen door te laten zien dat je de helft kan nemen van het kwadraat van wat je al weet. Het laatste punt is te verdienen door het juiste antwoord, AT is 41, te geven. Natuurlijk is dit niet de enige goede manier om deze opdracht uit te rekenen